Hoi, ik ga je in dit filmpje een korte introductie geven over ontwerpen. Deze serie is gemaakt om creatieve oplossingen te vinden voor problemen. Wil je weten hoe? Kijk maar mee! Alles om ons heen is ontworpen. Deze tafel, dit jasje, de ruimte waar ik in zit en de camera die mij nu filmt. Jij kijkt dit filmpje nu misschien op een computer of je mobieltje. Je zit misschien in een luie stoel of op een ongemakkelijke schoolkruk. Allemaal ontworpen. Je staat hier natuurlijk niet vaak bij stil, dat is maar goed ook. Pas op het moment dat iets niet klopt, valt het op. Een deur waarbij het niet duidelijk is of je moet duwen of trekken. Of bijvoorbeeld een zak crackers die elke keer bij het openmaken scheurt. Niet alles is even goed ontworpen. Ontwerpen gaat niet alleen over hoe iets eruit ziet, maar ook over hoe het werkt. Sommige dingen werken niet en dan is dat ontwerp verbeteren de oplossing. Vaak worden voorwerpen ontworpen omdat er een probleem is. En elk probleem is een uitdaging. Een simpel voorbeeld is de paperclip. Soms wil je papier makkelijk bij elkaar houden zonder het te beschadigen. De oplossing van dit probleem is dus een paperclip die precies deze eigenschappen heeft. De oplossing van dit probleem is zo goed dat het bijna niet opvalt. Problemen zijn er om opgelost te worden. Hoe moeilijk de uitdaging soms ook lijkt. Grote problemen, zoals het klimaat, schone toiletten in arme landen, maar ook kleine problemen, zoals een duidelijk handvat voor een klapdeur, worden opgelost door een ontwerp. Het doel van ontwerpen is oplossingen vinden die echt betekenis hebben. Oplossingen die over 10 of honderd jaar nog steeds werken. Er zijn ontelbaar veel problemen die je kan kiezen om op te lossen met een ontwerp. Degene die een probleem heeft en straks jouw ontwerp gaat gebruiken, noemen we de gebruiker. Deze gebruikers kunnen jou helpen met het probleem op te lossen. Zij weten er immers het meest over. Ontwerpen verandert de wereld en kan het leven makkelijker maken. Of het nu een handvat is voor een deur of een oplossing voor het klimaat. Er is altijd een oplossing voor te vinden. Het is aan jou om deze op te sporen. Hoe pak je zo'n ontwerp nou aan? Daarvoor is deze serie. Want het proces is best ingewikkeld. Om het wat makkelijker te maken is het proces opgedeeld in vijf stukjes. In fases. De vijf fases zijn oriënteren, voorbereiden, bedenken, bepalen en testen. Elke fase is opgedeeld in activiteiten. Een activiteit is iets wat je doet en maakt om tot een oplossing te komen voor het probleem. Denk bijvoorbeeld aan een brainstorm, interview, tekeningen, prototype of een presentatie. Allemaal voorbeelden van activiteiten. Zo, dit ziet er overzichtelijk uit. Van de eerste naar de laatste fase. Door deze fases weet je precies wat je wanneer moet doen. Maar, in het echt werkt het bijna nooit zo makkelijk. Ontwerpen is geen rechte lijn van A naar B. Sterker nog, als je het goed doet, ga je onverwachte dingen tegenkomen die je wilt uitzoeken. Straks heb je misschien een idee uitgewerkt dat je wilt testen. Je komt erachter dat iets niet werkt. Dan moet je weer terug naar een eerdere fase en gaan interviewen of nieuwe ideeën bedenken. Het zou gek zijn om gewoon door te gaan met iets wat niet werkt. Zie elke stap als een stap naar voren, naar een beter ontwerp en een betere oplossing voor het probleem. Dus ook een fout is een inzicht. Een inzicht in wat niet werkt en wat anders moet. Fouten maken is belangrijk, want die maken je ontwerp uiteindelijk juist beter. Zie dit proces vooral als een houvast. In het begin is het slim om elke stap precies te volgen. Later kan je activiteiten toevoegen of weglaten als je weet wat je nodig hebt. Het belangrijkste is hoe je denkt hoe je denkt over dingen die je tegenkomt. Het proces en de stappen zijn er dus om je te helpen denken over het ontwerpprobleem en de oplossing. Als je een oplossing wilt vinden voor een ontwerpprobleem wil je zoveel mogelijk weten over het onderwerp of probleem. Daarvoor doe je een kort onderzoek. Als je bezig bent met een ontwerp voor het klimaatprobleem kan je je verdiepen in de natuurwetenschappen. Je zoekt dan naar informatie over bijvoorbeeld CO2 en de invloed op het klimaat. Als je niks weet over CO2, kan je geen ontwerper denken dat het CO2-probleem oplost. Onderzoek doe je onder andere door te praten met een expert uit zo'n vakgebied, of door het lezen van bronnen. Alles wat je maakt en tekent, dus je brainstorm, je schetsen en alle andere dingen, maak en bewaar je in je schetsboek. Ook wil je alle ideeën kunnen bespreken met de gebruiker, met een opdrachtgever of met iemand met wie je samenwerkt. Je legt al je stappen dus in het schetsboek vast en kan al je keuzes hierdoor goed uitleggen. Als je aan het werk bent, neem je beslissingen, heb je gedachten en twijfels. Deze schrijf je ook op. Dit heet het logboek. Dit zijn niet per se lange teksten, maar het helpt je wel je keuzes te onthouden. Ook is het logboek fijn als je gaat presenteren of als iemand wil weten waarom je sommige keuzes hebt gemaakt. Dan kan je snel door je logboek bladeren en gebruik je die tekst. Hierdoor heb je ook minder tijd nodig om je presentatie voor te bereiden. Nog een voordeel van het logboek is dat je kan terugbladeren als je vastloopt en kijken wat je ook over dacht en wilde doen. Dat is heel handig bij zo'n ingewikkeld proces. In deze serie ga ik zelf ook een ontwerp maken. Als je deze serie kijkt kan je dus zien hoe ik het ontwerpproces heb doorgelopen en hoe ik hiermee heb gewerkt. Ik laat je de belangrijkste stappen zien en mijn gedachten hierbij. Dus hoe ik van een probleem naar een oplossing ben gegaan omdat elk ontwerp over een andere gebruiker gaat, en dus over een ander probleem, is elke oplossing anders. Je gaat nooit twee keer hetzelfde maken. Bij elk nieuw ontwerp kom je nieuwe uitdagingen tegen en daarom zal je deze serie vaker bekijken. Volg de stappen die ik maak, zodat ook jij een oplossing gaat vinden voor het ontwerpprobleem en je de wereld een beetje beter maakt. Ik hoop dat je er veel van leert. Succes bij het maken van jouw ontwerp!